Welkom bij alweer de negende maand van onze webinarserie. We hebben er dus al negen of acht edities, dit wordt er de negende opzitten, waarin we nou ja, de verschillende verhalen delen die we ook in het jaarprogramma in delen zijn van opvoedvaardig. En nou ja, daarmee krijg je eigenlijk een soort van volledige opleiding in hoogbegaafdheid of volledige opleiding in ouderschap hoogbegaafdheid. Met nou, heel veel referenties, verschillende theorieën, verschillende onderdelen en vooral een hoop opdrachten. Want dat blijft het belangrijkste. Ga hier iets mee. Doen. Je kunt hier theoretiseren, je kunt zo meteen een wandelen-encyclopedie zijn. Nou ja, ik kan je uit ervaring vertellen dat dat wandelen-encyclopedie niet per se automatisch betekent dat je kinderen gelukkiger zijn, of dat jij gelukkiger bent, of dat jullie leven beter loopt. Het is als je dingen gaat doen waar we het over gehad hebben, dan ga je verschil zien in de praktijk. Dan ga je zien nou ja, dat je daadwerkelijk als gezin beter gaat draaien en beter gaat functioneren. Dus, nou ja, weer die reminder. Hè. Mocht dit het eerste zijn wat je ziet, dit is de negende maand van een hele serie. Dus, nou ja, je, je bent van harte uitgenodigd om dit te gaan kijken. Maar ik zou je eigenlijk aanraden om naar opgoedvaardig.nl te gaan, je e-mailadres achter te laten. dan krijg je in ieder geval de eerste webinars die we toen gegeven hebben. En van daaruit start de hele serie van acht maanden. Nou, dan heb je... Nog een hele Netflix ronde te gaan. Misschien in de auto onderweg of zo. Maar um, nou ja, dan heb je in ieder geval een hele stap te gaan. Als je al die stappen bekeken hebt. Nou je weet het al hè. tempo, een heleboel theorie. Uh, want het zijn modules van een half uur, drie kwartier vaak in de, de volledige opleiding. Nou, die doe ik hier in ongeveer vijf minuten. En nou ja, als was het idee om dat dan compact te houden. Of alleen maar kleine stukjes uit te halen. Maar in de praktijk nou, probeer ik dan toch vaak een hele samenvatting te geven van alles wat we delen. Dus, nou ja, wat gaan we doen? We gaan weer door die zes verschillende sporen heen. We gaan kijken naar kennis en kunde van begaafdheid. We gaan het hebben over um, nou ja, hoe om te gaan met uh, verschillende uitdagingen... ...en hoe nou ja, te kijken naar jezelf. We kijken naar opvoedvaardig. Welke vaardigheden heb je als, als begeleider? We gaan het nou, begeleiden van toptalenten gaan we bekijken. We gaan die dubbel bijzondere leerlingen voorbij laten komen. We gaan het hebben over bewust ouderschap... ...en we gaan het hebben om vanuit jouw kracht naar je kinderen toe te gaan. Hoe ondersteun je je kinderen nou zo goed mogelijk? En nou ja, waar we het met die uitdaging vooral over gaan hebben rondom hoogbegaafdheid... ...is de vraag, horen hoogbegaafde kinderen nou op een aparte school? Moeten we daar apart onderwijs voor inrichten? Um, zijn die peergroups nou belangrijk? Moeten ze nou allemaal in een reguliere school zetten? Moeten ze allemaal in een aparte school zetten? Nou, je hebt ongetwijfeld als je hem enige tijd rondloopt in het hoogbegaafdveld meegemaakt... ...dat dat een ontzettend exclusief onderwerp is waar nou ja, mensen aan alle kanten kunnen staan... ...heel principieel erin kunnen staan. En nou ja, vandaag ga ik natuurlijk het antwoord geven. Nou ja, dan weet je al dat het antwoord niet bestaat. Uh, ik ga je wat nuances meegeven, ik ga je die verschillende perspectieven meegeven. En daarna sta je zelf om te kijken vanuit je waarden, vanuit je principes. Wat vind ik nou belangrijk? En hoe gaan we daarmee om? Nou, de, de vier belangrijke onderdelen die daarin terugkomen. De eerste de reden om het niet te doen. Um, en in Nederland is dat een relatief sterke beweging. En dat zit in onze culturele waarden. Um, Nederland is een beetje een Calvinistisch land. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En nou ja, dat zie je bijvoorbeeld in ons onderwijssysteem, waarbij we nou ja, heel erg lang op het midden hebben gezeten. En in de jaren veertig geleden hebben we gezegd, nee, maar we gaan die onderkant gaan we ook versterken. Nou, het blijkt uit internationale onderzoeken dat het onderwijssysteem in Nederland is eh, nou ja, een van de beste in de wereld. We scoren best wel hoog op internationale ranglijsten. Onze slechtste leerlingen, zeg maar, onze bottom 20%, zijn de beste slechte leerlingen van de wereld. Ze we scoren heel hoog op hoe goed wij zwakke leerlingen weten te versterken en naar het midden weten te krijgen. Tegelijkertijd is een van de uitdagingen dat wij, als wij kijken naar onze toptalenten, onze hoogst presserende leerlingen, dat wij relatief nou ja, de, de slechtste beste leerlingen van de wereld hebben. Landen als Amerika, Engeland en allerlei, ook China, uh, Singapore, doen het beter dan wij in het nou ja, gebruik maken van talent. En dat zit weer in die, nou ja, die, die middenmootgedachte. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En ga vooral niet prat op je talent of ga er niet stoer of trots over doen, want dat is misschien helemaal niet zo'n goede eigenschap. En er zit ook een inclusiegedachte achter. En die is ook wel terecht. Uh, je ziet dat het risico in een, in een vrij onderwijssysteem waar ouders mogen kiezen, is dat het een segregerende werking heeft. Je hebt ongetwijfeld termen gehoord als een zwarte school. Of, dat soort dingen, of scholen die nou ja, op een bepaalde plek staan waarbij een heleboel kinderen van die school naar het gymnasium gaan. Het ja, heeft ook heel erg met toelatingsbeleid en dat soort dingen te maken. Maar dat werkt um, nou ja, kansenongelijkheid ontzettend. Nou ja, dat versterkt zeg maar van dat principe. Want als we volgens scholen gaan bouwen waar alle sterke leerlingen bij elkaar zitten... en die krijgen daar misschien ook wel beter onderwijs... of er hoeft minder tijd en geld uitgegeven te worden aan het ondersteunen van anderen... dan worden die leerlingen nog beter. En als we vervolgens allemaal leerlingen bij elkaar zetten met uitdagingen... die krijgen dan nog meer uitdagingen. Misschien is het werk ook minder leuk, is het moeilijker om er personeel te vinden. Of nou ja, dat, dat kunnen allerlei dynamieken zijn. In Amerika zie je dat echt in hele extreme mate optreden. Waarbij het ontzettend ongelijkheid bevorderend is... Uh, nou ja, dat het onderwijssysteem dat eigenlijk stimuleert, nou, dat willen we eigenlijk in Nederland voorkomen. En um, daarnaast hebben we de gedachte van ja, je moet de rest van je leven ook met, met iedereen om kunnen gaan. Wil je niet soort van voorsorteren dat je alleen maar met, uh, met hoogbegaafden werkt, dat je later niet een normaal gesprek met een buschauffeur aan kan gaan. Nou, het is best wel een, een, een gevoelig onderwerp, want ik ben, ik ben zeker gevoelig, ik, ik wil geen kansenongelijkheid. Ik vind kansengelijkheid ontzettend belangrijk. Ik vind ook om kunnen gaan met de wereld zoals die is en alle mensen die erin zitten, vind ik ook echt ontzettend belangrijk. Dat gezegd hebbende, nou ja, kijk maar eens naar volwassenen. Hoeveel volwassenen hebben echt een soort van gemiddelde representatie van Nederland in hun vriendenkring? Uh, bijna iedereen heeft mensen die nou ja, binnen 20% geloof ik van je inkomen zitten, binnen 20% van je opleidingsniveau zitten. Dus nou ja, je ziet op allerlei verschillende plekken dat wij eigenlijk zelfsegregerend zijn. Vaak ga je ook studeren of ga je naar een bepaalde opleiding en die mensen die zie je dan later in je leven. Dus... Er zit ook een soort van inherent proces in waarbij ja, dat wel een soort van zelfbevestigend is. Dus nou ja, kun je dat voorkomen? Dat is de vraag. Helemaal aan de andere kant, die duidelijk aan de welkant zit, is: peercontact is belangrijk voor hoogbegaafde kinderen. Er is geen discussie over. Dat is niet een soort van vage filosofische: misschien vinden ze het fijn. Het is echt wetenschappelijk aangetoond dat het voor het zelfbeeldontwikkeling, voor, voor uh, geluksbeleving, voor welbevinden, belangrijk is om in contact te komen met ontwikkelingsgelijken. Dan kom je over die peergroup. De vraag is alleen in welke vorm. Dat betekent dat je één keer in de week met ze moet schaken. Dat betekent dat je de hele week ermee op school moet zitten en dat je nooit iemand anders moet tegenkomen. Nou ja, daar zitten natuurlijk twee extremen in. Maar dat het belangrijk is dat deze kinderen contact hebben met een peergroup, daar is geen discussie over. De vraag is of het een onderwijsdoel is om ze bij elkaar te zetten. Nou, en dan komen we bij de twee wat genuanceerdere onderdelen. En de eerste is een misschien, eigenlijk in de positieve zin en positieve zin is een beetje een gek woord hierbij, maar misschien in de zin van als er een zorgbehoefte is, dan vind ik dat kinderen recht hebben op specifieke onderwijsvoorzieningen. Dus op het moment dat een kind depressief wordt in een reguliere setting, op het moment dat een kind bijvoorbeeld duul bijzonder is, autistisch spectrum uh, stoornisachtige eigenschappen vertoont en daar ondersteuning bij nodig heeft, dan vind ik dat dat een grond is om, uh, als dat niet in de reguliere omgeving geboden kan worden, om een aparte school of een plusklas of wat dan ook op te zetten. Dus sommige kinderen hebben ondersteuningsbehoeften, daar hebben we het er best wel uitgebreid over gehad door de hele webinars heen. Hebben een ondersteuningsbehoefte die zo groot, groot is, nou ja, daar moeten we iets voor doen. Maar dan is dus niet je hoogbegaafdheid de aanleiding om op een aparte plek te zitten, maar je ondersteuningsbehoefte is dat, of je zorgbehoefte. En nou ja, als je die hebt, nou ja, dan vind ik het een vrij zwart-wit verhaal. Dan vind ik ook dat je recht hebt op een plek. En dan vind ik ook dat we als maatschappij dat moeten organiseren. Want samenwerken met anderen. In verbinding zijn met de rest, kansengelijkheid zijn belangrijke doelen, maar die mogen nooit belangrijker zijn dan een kind dat niet meer wil leven. Om het even heel zwart weer te formuleren. Maar dan kom je natuurlijk in een bredere discussie van ja, wat zijn die zorgen, die ondersteuningsbehoeften? En dan kom je eigenlijk bij die laatste zelfactualisatie. Als dus ik zeg van ja, maar goed, kijk, een kind in een reguliere setting, als je in een gewone klas zit, dan kunnen we 90% van jouw talent nou ja, tot wasdom laten komen. Maar als we je in een aparte klas zetten, dan kunnen we 93% van jouw talent tot wasdom laten komen. Nou, is dat dan een aanleiding om die kinderen in een aparte klas te zetten? Nou, daarvan zullen de meeste mensen denk ik zeggen, nou ja, voor 3% meer, nou ja, dat is in een orde van grootte. daar moeten we niet een heel onderwijssysteem voor gaan veranderen. Maar wat nou als het is, in een reguliere setting komt er maar 10% van mijn talent tot wasdom, en in een aparte omgeving komt 90% van mijn talent tot wasdom. Nou, dan is het al een enorm verschil in die zelfactualisatiediscussie. Dus dit zijn eigenlijk een beetje de hoofdoverwegingen, moet je aparte klassen organiseren? En dit is wel, en nou, dat is een van de thema's waar ik wel echt heel erg op aanga, is um, vanuit de gedachte van wat ze dan noemen een, um, uh, het, het jaarklasmethodesysteem. Dus we gaan kinderen op jaar bij elkaar zetten in klas, ongeveer 30 kinderen, en we gaan ze een methode geven. Zolang je dat doet, nou, dan kom je heel erg in die zwart-wit discussies. Kan het in een reguliere klas, als het niet in een reguliere klas, nou, dan moet je naar een aparte plek toe. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de van of understanding die we zelf op hebben gezet... veel meer innovatieve scholen die bijvoorbeeld met unitonderwijs werken of zo... ...dan zie je al veel meer mogelijkheden, want dan zit je niet zo vast aan die klas. Weet je, dan kan een kind best wel in groep 6 het ene doen... ...in groep 3 het andere, in groep 4 het andere, nog iets anders. Dus die differentiatie is veel minder ingewikkeld. Maar als je alle kinderen, als je 30 kinderen tegenover je hebt... ...en je bestaat als professional, is het best ingewikkeld... ...om en een kind te hebben wat twee jaar achterloopt, en een kind wat twee jaar voorloopt. En al die lessen, dan moet je eigenlijk vier jaar lesstof allemaal voorbereiden voor jouw klas. Nou, de vraag is of je dat gaat lukken. Of je de vaardigheden hebt, of je de tijd ervoor hebt. Nou ja, en daarna kom je bij vragen. Dus inderdaad, van moeten we daar een plusklas voor opzetten of dat soort onderdelen. Dus de zoektocht is een beetje vanuit dat zwart-wit naar wat meer nuance gaan. Het is niet zo dat alle hb-scholen slecht zijn. Het is ook niet dat alle kinderen verplicht in reguliere groepen moeten zitten. Um, nou, ik vind sowieso vanuit die, die ondersteuningsbehoefte, nou ja, is er een noodzaak tussen, tot plusklassen, tot uh, ...aparte klas voor hoogbegaafd, misschien zelfs speciaal onderwijs voor hoogbegaafd... ...als je het zo zou willen noemen. Um, nou ja, en, en de vraag vanuit waarde is... Um, ja, van waar, ...wat vinden we dan van die zelfactualisatievraag? En wat wel belangrijk is, is ook, je kunt geld maar één keer uitgeven. Het is, um, als wij zeggen van we gaan een aparte klas opzetten voor hoogbegaafden... ...voor twaalf leerlingen of zo... Nou, dan, ...dan moet je er als maatschappij, weet ik veel, 80.000, 90 90.000 euro extra aan uitgeven. Aan minder kinderen in de klas, extra leerkrachten en al dat soort vraagstukken. Dat maakt het wel ingewikkeld, zeg maar, om die keuze te maken. Want die 90.000 euro die komt dan wel ergens anders vandaan. Dat betekent dat ze minder ondersteuning voor kinderen met ASS hebben, voor andere uitdagingen. Dus je moet dat wel kunnen onderbouwen. Dus je moet de do doelmatigheid van onderwijsbestedingen. Is, is dit de beste manier om geld te besteden? Nou, en ik vind zeker niet dat de hoogbegaafd kinderen achteraan moeten staan, maar ik vind ook niet dat ze vooraan moeten staan. Er zijn scholen geweest die op een gegeven moment nou ja, Apple laptops en uh, zeiltochten en dat soort dingen gingen organiseren voor hoogbegaafde kinderen. En ik heb niet het idee dat hoogbegaafde kinderen nou een hogere behoefte hebben aan zeiltochten en aan Apple laptops dan andere kinderen. Want die willen iedereen wel hebben. Iedereen zou daar hulp of, uh, verder bij uh, kunnen komen. Maar ja, die geldvraag is wel lastig, want als je het bijvoorbeeld hebt over gewoon goed functionerende hoogbegaafde kinderen, um, dan kun je er ook dertig in een de klas zetten. Ik ben in de Davidson Academy geweest en daar hebben we laatst ook weer een interview mee gedaan... En bedoel, die hebben wel kleinere klassen, maar het concept is zo dat je het ook gewoon met 25 kinderen in de klas zou kunnen doen. Of met 30 kinderen in de klas. Dus er hoeft er helemaal geen extra geld bij. Het is de keuze om die kinderen bij elkaar te zetten. Nou, dat ligt heel gevoelig in Nederland om dat te doen. Um, ik zou het wel eens interessant vinden om een toptalent school op te zetten. We hebben wel het loodonderwijs, zeg maar, de landelijke onderste uh, organisatie ondersteuning van topsport. Dus daar worden kinderen bij elkaar gezet. Uh, die bijvoorbeeld turn professional willen worden of zo, en wereldkampioenschappen mee gaan doen. Nou, dan hoeven ze minder vakken te doen, uh, mogen ze het allemaal compacter en dan kunnen ze heel veel tijd aan hun talent besteden. Maar mag het wel als je gaat turnen, maar niet als je de jongste advocaat van Nederland wordt? Maar het zijn wel dingen die cultureel in Nederland gevoelig liggen. Nou, het makkelijke antwoord blijft natuurlijk die ondersteuningsvraag. Als een kind ondersteuning nodig hebt, dan moeten we dat gewoon organiseren. staat gewoon in de wet, hoef je niks nieuws voor te doen. Kinderen hebben dan recht op de ondersteuning die ze nodig hebben. Maar het weer lastige is die vraag tot vergaande zelfactualisatie. En natuurlijk een van de conclusies is, organiseer dat peercontact. Kinderen hebben peercontact nodig, Het is niet optioneel, is geen vraag. Dit is wel echt onderdeel van hun ontwikkeling, maar de vraag is of het onderwijssysteem dat moet doen. Dus zoals gezegd, dan weet je, het is niet de waarheid, het is niet het juiste antwoord, maar het geeft je wel de belangrijkste redenen voor en tegen, zodat je wat beter geïnformeerd voor jezelf die vraag kunt gaan beantwoorden. Nou, dan gaan we naar opvoedvaardig toe. en We gaan het nu hebben over de vaardigheid van het jong leren van meerdere kinderen. Want tot nu toe hebben we heel de tijd gezegd van, oké, okay, kijk naar nou de ondersteuningsvraag van één kind. Kijk naar nou wat je kunt bieden aan één kind, wat je klik erin is, wat vaardigheden je hebt en dat soort dingen. Maar de praktijk is niet dat je één kind hebt. En wat je vaak ziet is dat je eigenlijk dan dus voor elk kind een eigen plan gaat maken, maar die plannen die komen dan soms niet met elkaar overeen. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, ik heb één kind wat, laten we het maar prikkelgenererend noemen, uh, vanuit een soort van nou ja, eigenschap van ADD, en een ander kind is heel erg prikkelgevoelig. Nou ja, prikkelgenererend kind, zou je, als je een individueel plan schrijft, zou je zeggen, nou die moet ruimte krijgen om... om Zichzelf te kunnen uiten. En een prikkel, nou ja, een arm, zeg maar een prikkel, prikkelgevoelig kind. Zou je zeggen, nou dan moeten we een veilige, rustige omgeving voor creëren. Maar het punt is dat die twee kinderen in dezelfde ruimte zitten. Dus als we het doel van de ene gaan halen, gaat het ten koste van de andere. Als we het doel van het andere gaan halen, gaat het ten koste van één. Dus nou ja, daarom wordt op een gegeven moment ook gezegd: uh, één gezin, één plan. En dat is zeker voor de mensen die in jeugdzorg of dat soort dingen terechtkomen. Nou, dan merk je dat op een gegeven moment heb je gewoon vijf verschillende plannen voor je kinderen. Dan ben je voor de zevende keer alle documenten aan het aanleveren. Dus nou ja, de poging om dat allemaal bij elkaar te brengen, dat maakt het wel veel wa waardevoller. Dus hoe ga je de, be de behoeften van verschillende kinderen um, balanceren? En nou ja, wat we nu vandaar, waar we deze keer vooral op gaan focussen is hoe breng je je relatie met elk kind in kaart? En hoe zit de balans met name in energie en kwaliteit tussen de verschillende kinderen? En dat is zeker een belangrijk thema op het moment dat een van de kinderen een aanvullende zorg- of ondersteuningsbehoefte heeft. Nou, mocht je gewoon maar één kind hebben, dan kun je dit hele stuk schippen eigenlijk. Want ja, goed, het gaat natuurlijk juist over die vergelijking. Aan de andere kant zitten er nog wat interessante vragen in die je sowieso kan kunnen beantwoorden. Nou, ga deze vragen eens beantwoorden en liefst samen met de partner of degene met wie je de kinderen opvoedt, om eens te kijken hoe staan we hierin. Dus nou, ga je kinderen af, zeg maar, ga ze allemaal, lopen ze allemaal af. En ga op een schaal van 1 tot 10 eens kijken uh, om deze vraag te beantwoorden. Dus de eerste is, dit kind lijkt ontzettend op mij. En ik herken mij in, nou ja, hoe... hoe dit kind, mijn kind, uh, het leven leidt. Nou, dat is wel interessant om naar te kijken, want wat je, wat je ziet, als ik naar onze eigen kinderen kijk, de eerste en de tweede, um, nou, dan is de ene, kan ik me veel makkelijker identificeren, kan ik met met de tweede, zeg maar, terwijl mevrouw zich misschien meer kan identificeren met de eerste, terwijl we eigenlijk qua begeleiding het makkelijker andersom kunnen doen. Dus nou ja, dat is wel interessant, waar herken ik me in en waar niet, en hoe verhoudt dat zich tussen jullie als partners. De tweede is, um, het lukt mij natuurlijk om aan de behoefte van nou ja, dit kind te voldoen. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld structuur nodig en ik bied makkelijk structuur. Of Sommige kinderen hebben uitdaging nodig en ik bied makkelijk uitdaging. Nou, als dat is dat wat mijn kind nodig heeft, kan ik heel makkelijk geven en dan is het een tien. Als je zegt, nou ja, mijn kind heeft heel veel structuur nodig, maar ik ben zelf zo structuurloos als wat, nou, dan is het misschien een één, een twee of een drie. En de derde vraag is, ik heb heel veel fijne momenten met dit kind. Dat nou, is natuurlijk ook interessant om te kijken, Tien, ja, gewoon, het is allemaal leuk. Of één, nou, het zegt vooral hard werken, mantelzorg, en dat naast elkaar leggen. Want misschien dat ik met het ene kind makkelijker fijne momenten heb, maar moeilijker met het andere. Maar als mijn partner andersom is, nou, dan zijn onze kinderen nog steeds krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben. En dan kunnen we nog steeds kijken wat we ermee doen. Maar dat is minder zorgelijk dan wanneer we allebei een twee geven. Ik heb weinig moeilijke momenten met een kind. Want soms heb je best wel veel fijne momenten, maar ook veel moeilijke momenten. Dus die twee vragen heb ik expres uit elkaar getrokken. Um, nou ja, tien is dus ik heb heel weinig moeilijke momenten. Eén is ik heb heel veel moeilijke momenten. En, nou ja, goed, meer de globale vraag. Ik kan dit kind makkelijk opvoeden. Dus zeg maar het bijdragen aan de ontwikkeling van dit kind gaat heel erg makkelijker natuurlijk. Of, nou dat vind ik best een ingewikkelde vraag. Nou, dan is het natuurlijk interessant om die lijst die antwoorden per kind naast elkaar te leggen met je partner. Want hoe, hoe komen jullie samen uit? Als jullie gemiddelde en als je de hoogste score van allebei zou nemen, hoe zou je dan uitkomen? Uh, en als je de laagste score van allebei zou nemen, hoe zou je dan uitkomen? Want die scores kun je dan met elkaar gaan vergelijken. En dan kun je eens gaan kijken, ja, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk tussen ons? En als we allebei ons slechtste deel inzetten, hoe, nou ja, hoe ziet onze opvoeding eruit? En als we allebei onze sterkste kant inzetten, het ding wat het beste gaat, hoe ziet het er dan uit? Nou, het is wel interessant om naar te kijken en natuurlijk ook om allerlei vragen te stellen. Hé, waarom gaat dit voor jou makkelijk en wat zou ik daarvan kunnen leren? Nou, wat vind je nu op dit moment van de verdeling tussen fijne en moeilijke momenten? zeg je van, nou, oké, okay, dat is wel gezond. Weinig moeilijke momenten, veel leuke momenten. Of zeg je, nou, het is allebei veel of weinig. Hoe zit die verhouding in elkaar per kind? En wat vind je daarvan? Nou, mijn focus is over het algemeen meer op kwaliteit versus kwantiteit. Dus om aan te geven, vanuit het doel is niet om zoveel mogelijk kinderen, uren bij je kinderen te zijn. En er zit natuurlijk een ondergrens aan, hè? laat het even voorop staan. Maar um, het doel is om kwalitatieve momenten te hebben. Uh, er is geen kind dat uiteindelijk als hij 18 is de statistieken doorrekenden zegt, nou ja, het is fijn dat jij 1400 uur per jaar bij me was de afgelopen jaren. Die kijkt van, nou heb ik fijne herinneringen opgebouwd. Dus als je een soort vanuit plichtbesef gewoon aanwezig bent, dan kun je misschien beter iets minder aanwezig zijn en meer aan zelfzorg doen. En die tijd die je aanwezig bent echt momenten creëren. Nou, een van de theorieën vanuit positieve psychologie gaat over het schil tussen satisficers en maximizers. Nou, satisficers, dat zijn dingen die tot een bepaald punt beter worden, maar daarna niet zo heel veel meer. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar, in Amerika hebben ze aangetoond dat als je een inkomen hebt van 70.000 dollar per jaar of zo, iets in die range, um, als je dan meer geld gaat verdienen, je gaat 100.000 dollar verdienen, dan ben je niet meteen een soort van 50% gelukkiger. Tot 70.000 euro word je gelukkiger, want dan ga je daadwerkelijk ook je primaire kwaliteit van leven omhoog. Maar als je dan een ton haalt, als je dan twee ton haalt, drie ton, dan komt er eigenlijk maar heel weinig geluk bij. Nou, dat is een satisficer. Dus, It gets you satisfied, het kan je naar tevredenheid brengen, maar het kan je daar niet voorbij brengen. De andere kant zijn maximizers, dat zijn dingen, hoe meer je dat hebt, hoe leuker je leven is. Hoe meer vrienden je hebt, hoe leuker je leven is, hoe meer betekenis je hebt, hoe leuker je leven is, hoe meer je flow komt, hoe leuker je leven is. En er zit geen grens aan, zoals een soort van ondergrens aan. als je echt dat diep onderkomt dan word je ongelukkig. Maar het is wel, hoe meer je ervan doet, hoe gelukkiger je wordt. Maar hetzelfde zit in met tijd met kinderen, er zit gewoon een ondergrens aan. Weet je, als je maar één uur per week met je kind besteedt, dan zal je echt wel veel geluk worden als je twee uur per week met je kind besteedt. Nou, ik hoop dat dat niet jouw categorie is. Maar als je, weet ik veel, 80 uur per week met je kinderen één op één besteedt, dan weet ik niet of die, dat 81ste uur evenveel verschil maakt als het verschil tussen één en twee. Nou, ik weet het eigenlijk wel, dat gaat het niet doen. Dus er zit een ondergrens in, je kinderen moeten die regelmatig zien, je moet echt verbinding hebben. Maar op een gegeven moment is er veel meer uit kwaliteit te halen, uit, uit ervaringen. Nou, en de opdracht die ik daar mee wil geven, de uitdaging die ik mee wil geven is, creëer bewust waardevolle momenten. Dus ga echt magic moments creëren. Ga bedenken wat gaan we doen. Nou, mocht je niet weten wat daarmee te doen, is een van de, de makkelijkste, laagdrempeligste varianten, is kinderen eigen tijd geven. Ga je naast je kind zitten en zeg je, weet je wat, jij krijgt de komende vijf minuten. Andere kinderen zijn weggeorganiseerd, weet ik wat we allemaal gedaan hebben. Maar deze vijf minuten zijn voor jou, ja, wat wil je? Wil je voorgelezen worden, wil je knuffelen, wil je een spelletje doen, wil je lopen, wil je iets eten? Nou, het moet wel veilig blijven en het moet niet altijd te, al te ongezond of duur worden. Daar kun je misschien wat grens aanstellen als je, je kind die gauw opzoekt. Maar nou ja, ga ze uitdagen, wat, wat wil jij nu doen? En het is echt leuk. We sowieso vooraf kun je zeggen, we gaan eerst een gesprekje hebben, tien minuten lang, over wat we dan met die vijf minuten gaan doen en daarna gaan we het doen. Nou, en met sommige kinderen, als dat een beetje goed gaat, kun je het ook uitbouwen naar 10 minuten, 15, 20, misschien een uur. Um, als ze daar een beetje verantwoordelijk mee omgaan. Het niet alleen maar schermtijd wordt of dat soort dingen. Maar nou, Daar kun je dus echt naar kijken. Hoe kunnen we kwaliteit creëren? Maar het leukste is om het aan het kind zelf te vragen. Wat zou jij willen? Dus, wat ga je nu doen? Doe die nulmeting. Die score van 1 tot 10. Zet echt de video op pauze. Vraag je partner erbij of maak even een aantekening hoe je het gaat doen. Om eens in te schatten. Hoe zitten we ten opzichte van elk kind? Maak een plan, plan voor de kwaliteitsmomenten voor de komende week. Nou, dan wel omdat je al weet, je vindt het altijd leuk als we gaan naar de dierentuin gaan of je vindt het leuk we naar de kinderboerderij gaan of dat je zegt we gaan gewoon twee keer eigen tijd doen. Heb specifieke aandacht voor een eventueel kind wat minder aandacht krijgt. Als je bijvoorbeeld een kind hebt dat best wel zorgbehoeftig is, dan is het over het algemeen zo dat de andere kinderen minder tijd krijgen. Nou, kijk of je dat kunt organiseren. Een van de richtlijnen die ik meestal heb is dat het ene kind niet meer dan het dubbele van de hoeveelheid tijd mag vragen dan je gemiddelde andere kinderen. Zeg maar. uh, als het daar voorbij gaat dan wordt het wel echt zorgelijk en dan moet je ondersteuning gaan organiseren. Um, maar besteed je ook echt bewust tijd aan de andere kinderen. Nou, ga ook samen met je partner kijken. Verdeel bewust jullie taken en verantwoordelijkheden op basis van het feit dat jullie gezamenlijke optelling meer in de beurt van de beste score komt dan het gemiddelde of zeker beter in de beurt komt dan jullie zwakste score is. En nou ja, zeker op het moment dat er zorgbehoefte is, doe aan psycho-educatie met je kinderen. Benoem de ongelijkheden. Weet je, Pietje heeft gewoon echt wel meer ondersteuning nodig. Daar besteden we nu meer tijd aan. Dat is niet echt eerlijk voor jou. Dus daarom ga je ook af en toe naar oma toe. Want dan kun je dan een middag daar echt tijd voor jezelf krijgen. En wij hebben eigen tijd gepland. Ja, zo zit het nu wel in elkaar. En dat is niet omdat we minder van je houden. maar Het is gewoon omdat we, ja, die zorgverantwoordelijkheid wel belangrijk is. Dus kijk eens naar het opvoedvaardig. Weet je, hoe ga ik met die meerdere kinderen kwalitatief tijd met ze besteden? Gaan we naar het begeleiden van toptalenten. Nou, de focus, nou, blijf het, keep drilling it in. De um, focus van toptalenten wat mij betreft is op het proces, niet op het einddoel. Het gaat er niet om of je de wedstrijd wint, het gaat erom of zelfactualisatie, of je het meeste uit jezelf haalt. En dat proces is de zelfactualisatie, het opzoeken van die uitdaging, dat is die zelfactualisatie. Maar uiteindelijk ga je er meestal wel iets mee doen. Je gaat het toepassen op een resultaat. En vandaag gaan we een beetje afvragen welk resultaat is het en welke begeleiding hoort er dan bij. Nou, dat zijn eigenlijk een soort van drie type resultaten, daar gaan we zo meteen dieper op in. De eerste is een soort van technisch toptalent, ik doe dat wat er al is, beter dan wie dan ook. Een evolutionair toptalent, ik weet een veld door te ontwikkelen naar een volgende stap. Dus ik kan zien hoe ver we met z'n allen gekomen zijn in schaken, in natuur kunnen inprogrammeren, in dans. maar maakt niet uit wat het is, maar ik ga daar een nieuw niveau aan toevoegen. Of de derde variant is echt innovatie. ...ik vind een compleet nieuwe manier van het doen die eigenlijk nog nooit iemand bedacht heeft. Omdat ik echt op een eigen manier over de wereld na kan denken. Nou, van het resultaat komt er andere begeleiding bij. Nou, om daar op in te zoomen, hebben we hier drie typen prestaties. De eerste is een soort van technische perfectie. Nou, of je bijvoorbeeld bij schaken, dan ga je heel erg trainen op alles wat er over schaken te weten is. En door daar nou ja, alles in te leren, maar het kan ook piano spelen zijn, het kan ook programmeren zijn... Door alle kennis die er is te verzamelen en je erop toe te leggen door zo hard te trainen dat je dat beter toepast dan wie dan ook. Dus dat je technische perfectie, dat je een, een klassiek stuk, je gaat geen nieuwe pianostukken verzinnen, maar je gaat een klassiek stuk nemen en dat ga je zo goed uitvoeren en daar ga je zoveel instoppen dat mensen zeggen, wauw, dit is echt een topprestatie. Maar het kan ook met golven zijn, maar het kan ook met programmeren zijn. Ik ken meer programmeertaal, ik ken meer technieken, ik ken meer theorieën dan wie dan ook. En ik kan ze fantastisch toepassen. Daarom kom ik tot briljante resultaten. Nou, het tweede type prestatie gaat over eigenlijk evolutie. En evolutie gaat over een volgend stapje ontwikkelen. Dus ik ga niet een compleet nieuwe schaak aanpak verzinnen. Maar ik ga op basis van alles wat ik geleerd heb, ga ik denken, ja maar wat is die volgende stap nou? Ik ga op basis van alles wat ik met programmeren geleerd heb, ga ik een nieuw framework verzinnen. Of een nieuwe manier om die bestaande technieken te combineren en iets voor elkaar te krijgen. Of ik ga binnen mijn dans, ga ik een soort van 2.0 versie van de dans die ik ontwikkeld heb. Dus ik zoek de grenzen van ons veld op door goed te leren wat er allemaal aan de hand is. En van daaruit probeer ik een volgend niveau te ontwikkelen. Nou, en de laatste is echt nou, meer die revolutie of die innovatie. En die revolutie of die innovatie die gaat echt over... Nou, ik leer de grondbeginselen van ons veld, maar daarna begin ik echt iets compleet nieuws. Als je naar Picasso kijkt, Picasso heeft niet een soort van evolutionaire volgende stap van, nou ja, ik heb gezien wat ze gedaan hebben, ik heb het stapje verder gebracht. Nee, hij dus is radicaal anders na gaan denken over hoe kun je de wereld weergeven. Nou, dat kan eigenlijk in elk veld. Je kunt ook een nieuwe programmeertaal ontwikkelen, je kunt op een nieuwe manier technologie gaan gebruiken, je kunt op een nieuwe manier nou ja, nieuwe golftechnieken uitvinden, zeg maar, waardoor je het helemaal anders op een andere manier doet dan... Wie dan ook. Nou, dan weet je echt een volgende stap te brengen. Nou, een voorbeeld hiervan is dat er in Amerika is er een, een methode en die leert natuurkunde aan. En wat we meestal met natuurkunde doen, is dat we iemand nou ja, gewoon de hele natuur kunnen leren zoals hij nu is. En nou ja, daar besteed je heel veel tijd aan. En uiteindelijk weet je alles wat wij als mensen weten zeg maar, als je lang genoeg studeert. Alleen het punt is dat je dan, weet ik veel, tien jaar van je leven besteed hebt naar luisteren naar andere mensen om te horen wat het juiste antwoord is. En als ik dat tien jaar lang gedaan heb, twintig of dertig jaar lang gedaan heb, en daarna na dertig jaar lang luisteren waarom anderen een antwoord hebben verzonnen, ik de vraag krijg, ja, maar wat denk je dat de volgende stap is? Dan is er niks in mijn hersenen wat zich ontwikkeld heeft om in staat te zijn om dat antwoord te geven. De evolutionaire aanpak, zeg maar, degene die uitnodigt tot de volgende stap, dat gebruikt ze in die methode, is dat ze zeggen, nou, wat we zijn gaan doen, is niet meer het antwoord geven, dit is de juiste wet. Dit zijn de juiste wetten van natuurkunde, pas ze maar toe, maar we zijn het proces eigen plek gaan geven. We zijn de observaties van de oude Grieken gaan delen met een aantal studenten, en zijn gaan zeggen, ja, nou, weet je, hoe, hoe denk je dat de wereld in elkaar zit? En dan zijn ze zelf de basale natuurkundige formules, die toen bekend werden, uit gaan werken. Maar toen zijn we de problemen die de Romeinen daarin vonden, zijn we gaan aangeven. hé, hey, wat type is dat deze berekening er niet uitkomt. Kijk, hier hebben we een meting en die formule van jou die net leek te kloppen, die klopt in deze situatie niet. Wat denk je dat je eraan moet passen? En zo zijn ze eigenlijk alle grote uitvindingen in de tijd doorgegaan, maar niet door het antwoord te geven, maar door het, het probleem observatie te delen. En dan dus die studenten te leren van ja, maar hoe ga je dit nou oplossen? En zo hebben ze eigenlijk zelf de hele natuurkunde opnieuw uitgevonden. Maar daardoor, door de vaardigheden die ze daarvan leren, wat niet eens, dus is, ik luister naar iemand anders voor het juiste antwoord, maar ik onderzoek zelf wat de beperkingen zijn van mijn huidige model en ik ga een nieuw antwoord daarop vinden. Toen ze aan het einde van de huidige natuurkunde kwamen, was hun eerste vraag: ja, wat is de beperking hier dan van? Weet je, welke observaties kloppen er niet en wat zouden we nu kunnen doen om ook het volgende niveau te ontdekken? Nou, dat is wel een interessante andere manier, want zo train je iemand... dus niet alleen in het leren van de omgeving, maar ook in het vinden van eigen antwoorden. En dat is nodig voor evolutionair denken. Maar dat geldt ook voor pianoontwikkeling. Als ik jou tien jaar lang train en alleen maar uit de boeken dingen uit je hoofd laat stampen... Zeg maar, en die techniek laat oefenen, en daarna zeg ik na tien jaar stukken van anderen spelen... schrijf nu een eigen stuk, ja, dan komt er geen antwoord meer. Terwijl als ik zeg, van ja, maar naast dat we bijvoorbeeld de stukken van alle grote klassieken gaan leren... ...gaan we ook zelf dingen maken. Want ik wil de vaardigheid van het ontwikkelen van iets nieuws bij je aan blijven leren. Nou, uiteindelijk bij de revolutiekant kom je veel meer terecht bij... Nou ja, ...wat uh, Elon Musk is hier een voorbeeld van. Um, een van de eigenschappen die hem toegekend wordt... ...is dat hij een first principle thinker is. Een van de regels die blijkbaar bij hem geldt zeg maar, in vergaderingen... ...is als wij bezig zijn met iets nieuws te onderzoeken... ...of het een raket is of die elektrische auto's... ...en je zegt dat iets niet kan... Dan moet je het terug kunnen redeneren naar natuurkundige wetten die aantonen dat het niet kan. Want anders is het ons gewoon nog niet gelukt. En nou ja, dat vermogen om vanuit basisprincipes opnieuw te bedenken van ja, maar hoe zou ik dit probleem oplossen als dit voor het eerst op zou komen. Want ik snap de natuurkundige wetten, ik snap de uitgangspunten die we met elkaar delen. Maar ja, dan kun je echt tot evolutionaire nieuwe antwoorden komen. Dan kun je echt nieuwe dingen gaan uitvinden. Maar niet iedereen kan dat. Niet iedereen heeft die type, dat type intelligentie. Dus dat is ook een van de redenen dat ik er nu op inzoom. Die drie type prestaties, die moet je matchen met een kind. Want het ene kind is veel meer ingericht op, kan super hard werken, kan goed toepassen, kan reproduceren. En kan er echt iets, iets inleggen van zichzelf. Maar gaat niet iets nieuws creëren. Nou, sommige kinderen zitten er een beetje tussenin. Die kunnen en die technische kant en er iets in leggen. Maar hebben ook dat creatief associatief vermogen om er iets nieuws aan toe te voegen. En sommigen zijn misschien niet eens zo heel erg sterk in die techniek, maar zijn echt die unieke first principle thinkers die echt een veld kunnen doorgronden om de onderliggende principes te begrijpen en op basis daarvan met nieuwe antwoorden te komen. Nou ja, dat maakt dat je daarmee ook kunt zeggen wat voor type begeleiding is passen. Nou en een van de modellen die hier vaak voorbij komt is de taxonomie van Bloom. en Die komt op een aantal plukken in deze opleiding terug op verschillende thema's. Maar Het gaat over de hogere orde van denken. De lage orde van denken gaat over het onthouden, het begrijpen en het toepassen. Maar dat zit veel meer in die, dat technische toptalent. Het vermogen om iets op te nemen en dat heel goed te doen. In dat middengebied ga je leren toepassen en analyseren. En langzamerhand evolueren. Dus dan kun je die evolutiekant toe, toe hè, evalueren om te evolueren. Want je snapt wat de onderliggende principes zijn en op basis daarvan kun je doorontwikkelen. Uiteindelijk, die revolutiekant komt echt van de creatiekant. Dat je dingen gaat toepassen in een nieuwe omgeving. Vanuit een ander gezichtspunt kijken. Echt nieuwe dingen genereren. Nou ja, dat is dus een zoek waar is dit kind het sterkste in. Want je kunt hoogbegaafd, hoogintelligent zijn. Met supergoed onthouden, begrijpen en toepassen. En je kunt juist een soort van creatief, associatief briljant zijn. En sommigen zijn het allebei. Nou ja, welk profiel hoort bij je kind en welke ondersteuning hoort erbij? En van daaruit kun je dus ook afvragen welke begeleiding hoort erbij? Want um, als je een technisch talent hebt, dan heb je vooral hele goede... Toepassende technische trainers nodig. Vaak van, van een wat oudere stempel, zeg maar, van het klassiekere stempel. Niet te creatief, niet te aangepast. Gewoon, hoe trainen we dit goed en gaan we daar waarde in zetten? En hoe, hoe uit jij jezelf daarin? Hoe ga je een stukje van je eigen persoonlijkheid daarin leggen? En waarschijnlijk heb je daarnaast iets van een leren leren coach en een soort van psycho coach nodig. Als je meer die evolutionaire kant op gaat, nou dan heb je... En die technische coach nodig, want je moet dat veld leren zoals het is. Je hebt waarschijnlijk dus ook die psycho-educatie en die leren leren nodig. Maar je hebt ook iemand nodig die je creativiteit ondersteunt. Die jou gaat helpen om vanuit nou ja, creatieve ontwikkeling ook die nieuwe stappen te blijven ontwikkelen. En die ook al een beetje kijkt naar die principes die liggen onder dat wat je leert. Het gaat er niet om, doe het zoals we het altijd gedaan hebben, want ik zeg het zo. Op SMC zo, zeg maar. Maar op zo'n manier dat je ook snapt wat je aan het doen bent en waarom. Want dan kun je zo meteen ook nieuwe conclusies gaan trekken. Dus dan wordt het veel interessantere vraag, bijvoorbeeld, hé, hey, dit is een beperking van dat wat je doet, maar hoe zouden we dat op kunnen lossen? Hé, hey, wat gaaf, nou, dit is dezelfde conclusie die in 30 jaar geleden getrokken is en dit zijn de technieken die daarbij verzonnen is. Dus dan kun je daar samen stap in maken. Als je die revolutionaire kant op gaat, dan heb je eigenlijk juist minder aan zo'n technische coach. Dan heb je eigenlijk iemand die echt boven de stof uitstijgt. En die zelf die onderliggende principes ook kan delen, die op een veel abstracter, filosofischer niveau met een toptalent in gesprek kan gaan. Wat zijn, wat zijn die uitgangspunten? En ja, deze technieken moet je leren. Weet je, als je niet gewoon een paar zetten vooruit kan denken in schaken, als je niet controle over je lichaam hebt in dansen, als je niet gewoon nou ja, een basisbegrip van, van ICT hebt in computers, ga je niet heel ver komen. Maar de vraag is, hoeveel details moet er daarbij? Hoeveel oefening moet je daarbij hebben? En hoeveel energie gaan we stoppen juist in het creatieve proces? Juist in het proces, je bedenkt iets, je gaat het in de praktijk brengen, je leert ervan. En die leercyclus, zeg maar, van jezelf, van nieuwe dingen, die gaan we op gang helpen. Dus kijk eens naar wat het profiel van je kind is. Dus je krijgt langzaam steeds meer perspectief op talent. Wat is talent nou eigenlijk? En observeer dan je kind. En stel je kind dan bloot aan die verschillende orders van denken. Vraag soms dat creëren, vraag soms het toepassen. Wat gaat nou van nature beter? En waar ligt de passie? En vraag heeft ook. Onafhankelijke input, waar ligt de potentie van dit kind? Misschien een aantal domeinexperts. En de vraag is, is, is je team dat nu compleet? Heb jij die verschillende mensen die je erbij nodig hebt en wat zou je nu moeten zoeken om dat pakket compleet te maken? Nou, Heel veel succes, heel veel plezier met deze zoektocht. Het is echt een heel interessante zoektocht om te kijken, nou, hoe kan ik die ondersteuning van mijn kind zo goed mogelijk inrichten? Nou, en daarmee komen we weer bij het volgende thema, de dubbel bijzondere leerlingen. En deze keer... Niet het meest optimistische, vrolijke, inspirerende onderwerp. Hoogbegaafd die vastlopen. Hoogbegaafd waar het echt niet goed mee gaat. En nou ja, goed, Dit staat wel een beetje haaks op. Kijk, je hebt heel veel HB-theorieën over hoe belangrijk die autonomie van kinderen is. En daar sta ik er helemaal achter. Weet je? En dat ook voor het geluksbeleven van kinderen is autonomie belangrijk. En zeker voor een redelijk goed functionerend of niet zo, net niet zo goed functionerend kind kun je met meer autonomie een hoop oplossen. Er zijn drie dingen, drie dingen die moeilijk oplosbaar zijn in autonomie. De eerste is verslaving. Want het hele punt van verslaving is dat je zelfregulatie minder wordt ten aanzien van datgene waar je verslaafd van bent. Dus als je dat zelf wil oplossen, dan zal waarschijnlijk die verslaving dusdanig sterk zijn dat je je autonomie gaat gebruiken om de slaving achterna te gaan. De tweede is depressie, omdat het hele punt van depressie is die lethargie waarbij je jezelf niet in beweging kunt krijgen... Dus met autonomie ga je eigenlijk vooral bezig met het ontwijken van dingen... ...in plaats van dat je uh, ze aangaat en naar een oplossing toe gaat. En dat wordt vaak een spiraal. En, daar gaan we deze keer minder mee doen, maar borderline en narcisme. En dat zie ik toch met een deel van de leerlingen. Eigenschappen die daarbij horen. En het lastige daarbij is dat er maar een beperkte maat van zelfreflectie mogelijk is. Uh, zeker voor degenen die wat meer vastgelopen zijn. En als je moeilijk kunt zelfreflecteren, dan kun je ook moeilijk met autonomie omgaan en bij gaan sturen. Dus dan komt die leer... ...cyclus zeg maar. Het leerproces komt niet echt op gang. Nou, en ik ga toch even wat dingen zeggen over de meest heftige categorie van kinderen zelfs die niet willen leven. Um, nou ja, wat belangrijk is, hè, het kijken van zo'n videootje is geen behandeling. Dus ga alsjeblieft naar een professional toe als je denkt dat er, nou ja, verslaving, depressie... ...die, die, die wens om te leven, dat dat twijfelachtig is. Ga er echt alsjeblieft iemand bij halen. Ik ga even een aantal namen noemen. Um, het is niet compleet, niet sluitend. Maar goed, dan heb je in ieder geval een startpunt voor je zoektocht. Waar we het vandaag over gaan hebben is als je eigenlijk het idee je van, nou, we zijn langzaam aan die kant op aan het gaan, maar we zitten nog in de, in de light-variant. Dus daar krijg je wat concrete tips bij. De vraag eronder is natuurlijk wel, van: ja, um, waar zijn het nou echt uitdagingen en waar is het gewoon hoopbegaafdheid? Want die hoogbegaafden zijn intens. En nou ja, als ze dan geen zin hebben, doen ze ook helemaal niks. En als ze we dan wel weer zin hebben, dan komen ze helemaal tot leven. En zeg maar, het proces van ontwikkelen gaat via dat, die positieve desintegratie van, van de Broski. Weet je, het gaat goed, maar dan gaat het in één keer niet goed. Dan oh, is het de einde van de wereld nabij. Dus nou, het is echt belangrijk om te kijken: van, ja, goed, je moet niet te gauw pathologisch gaan denken en gaan therapieën. Sommige dingen die lossen zichzelf op. De vraag is: is het fundament stevig? Zeg maar, is de basis zeg maar, van die persoonlijkheidsstructuur van zijn kind sterk? Heeft een kind een positief zelfbeeld? Als je hem vraagt: hey, ben jij oké? Okay? Maar dan zegt hij zegt ja, tuurlijk ben ik oké. Okay. Of nee, nee, ik twijfel en dit is niet goed aan me, dit is niet goed aan me, weet ik het allemaal. Het tweede is: ben je in staat om nog liefde te voelen en ervaren? je voel je dat je vrienden van je houden en dat, dat, dat, je, dat je goede vrienden hebt. En, en voel je dat wij als ouders en misschien je broers en zussen van je houden. Um, en als iemand zegt, ja, nee, dat ervaar ik, dat, dat voel ik echt, dat vind ik zo fijn. Is het een heel ander resultaat dan, nee, niemand begrijpt mij. Niemand kan mij bereiken, ik voel niks meer. Um, loop je niet vast in gedachten. Sommige kinderen nou ja, hebben een soort van, nou ja, je gedachte is eigenlijk als een soort van, van dier... Het um, is een paard. Als het een wild paard is, dan, dan rent het rond en dan trapt het echt alles kapot. En als je een getraind paard hebt, dan, dan kan het jou brengen naar waar je heen wil gaan. Nou, in hoeverre heb jij je paard, zeg maar, dat wilde paard, zeg maar, dat, dat brein van je, dat, die gedachtenmolen, weten te trainen. Is dat compleet op hol geslagen, en zeg maar, heb je nul controle over je gedachten. Of nou, ben je wel in staat, je gedachten, heeft. soms ben ik een beetje sip, maar dan denk ik, weet je wat, kop op, dan ga ik iets leuks doen. Nou, dan heb je je gedachten meer onder controle. Uh, heb je relativeringsvermogen? Vandaag is het misschien kloten, maar morgen zal het wel beter gaan. Of volgende week of volgende maand is noods, Maar daar zit een soort van perspectief in. Ik zie de mogelijkheid tot vooruitgang. En is een kind in staat tot zelfreflectie? Je, als je feedback geeft van: hey, ik heb die ding een beetje wegzakt of zo. Of kun je zelf ook aangeven: hey, deze week zak ik een beetje weg. Zoals deze dingen aanwezig zijn, er is een positief zelfbeeld. Ze ervaren liefde, ze lopen niet vast in gedachten, ze hebben relativeringsvermogen en zelfreflectie. Nou ja, dan zijn de belangrijkste ingrediënten er wel, en dan is het waarschijnlijk zoals een soort van hoogbegaafde uh, uitglijder. Op het moment dat al deze dingen missen, er is geen positief zelfbeeld. Ervaart geen liefde meer, loopt vast in gedachten, kan niet meer relativeren, kan niet meer zelfreflecteren. Nou ja, dan kom je veel meer bij die uitdagende gebieden uit waar we het over hebben. En zeker als je dat allemaal hebt, nou, dan kom je wel echt bij de zwaardere varianten. Nou, over die vraag van leven of dood. Nou, ik, best wel veel hoogbegaafd gesproken in mijn leven zowel kinderen als volwassenen. En een heleboel bekenden erbij dat ze er best wel mee bezig geweest zijn. En ook zelfs gefascineerd zijn. Um, maar ja, dat herken ik zelf ook wel. Toch wel als ik naar een raam gekeken, wat zou er gebeuren als ik hier uitspring. En daar gewoon echt serieus over nadenken. Die hele gedachtenstroom afmaken. Um, maar ook wat is leven? Is leven de moeite waard of niet? Um, nou, er zijn een heleboel kinderen bezig. Dus dat is eigenlijk inherent aan hoogbegaafd zijn. Dat is toch een soort van existentiële vragen die, die je stelt. Um, Nogmaals, haal er alsjeblieft professionals bij. Je hebt de zelfmoordpreventielijn is dus 0800-0113. Um, dat is echt je allereerste stap op het moment dat je erover twijfelt. En ga altijd naar professionals, ook als je twijfelt. Weet je, dit zijn echt geen dingen waar je risico's mee wil lopen... Eerlijkheidsverhalve moet ik wel zeggen dat het grootste deel van de gesprekken die ik over gehad heb over kinderen waarbij de vraag was of ze wilden blijven leven en of zelfs actief gaan gaven, ik wil zelf moet plegen dat er iets anders onder zat en dat het niet per se een daadwerkelijk plan was om het te doen. Maar er zit altijd een signaal onder dat er echt serieus zijn aan de hand is. En ja, je wilt natuurlijk gewoon niet het risico lopen dat het misgaat. Ik heb zelf van twee vrienden afscheid moeten nemen die eh, nou ja, hoog getalenteerd waren en hun uitdagingen hadden en uiteindelijk gekozen hebben om niet meer te willen leven. En een jongen in een van onze begeleidingscentra heeft dat ook, heeft helaas die keuze gemaakt. Um, en dit is een heel complex vraagstuk, laat dat even op staan hoor. Het is niet automatisch dat iedereen beter zou moeten leven, maar de vraag is vooral wat doe je ermee hè. En zeker als ouder met je eigen kind. En mijn eigen kinderen van ouders heeft ook wel eens een keer gezegd, ik wil niet meer leven met de uitdaging die ik heb. En het is ontzettend heftig om dat te horen. Dus ga naar professionals toe. Twee dingen die ik eigenlijk altijd tegen, uh, tegen wie dan ook, volwassenen, kinderen, wie dan ook, die het heeft over, um, over zelfmoord, is de ene is dat zelfmoord bijna altijd een permanente oplossing voor een tijdelijk probleem is. Iets nu is echt heel erg kloten. Iemand heeft het uitgemaakt, school is kloten. Uh, weet ik wat er precies kloten is aan mijn leven? Maar de aanname van zelfmoord is dat het nooit meer beter gaat worden, terwijl dat echt een heel onrealistische aanname is. De kans dat het over tien jaar substantieel beter is, is echt enorm groot. Dit is een klotejaar omdat je nu op een klote school zit of een kloteklas hebt of, of dit vriendinnetje heeft uitgemaakt. Maar er is geen enkele reden waarom er niet een toekomstige vriendinnetje zou kunnen komen. Weet je, dus dat zijn allemaal factoren die zijn tijdelijk. En, en, en zelfmoord kun je nooit meer ongedaan maken. Dus het is een permanente oplossing voor een tijdelijk probleem. Als het een tijdelijk probleem is, dan moeten we zorgen dat we het tijdelijk probleem voorbij komen. Het tweede is dat ik eigenlijk altijd de afspraak maak. Um, ik snap dat je dit gevoel nu hebt en misschien dat je zelfs hele donkere momenten midden in een nacht of wat dan ook hebt. Um, ik kan het je niet verbieden, want je bent, ja, jij bent van jezelf. Um, maar ik zou het zonde vinden weer als je een permanente oplossing voor een tijdelijk probleem zoekt. Dus de enige afspraak die ik met je wil maken, die moet je echt nakomen als je die belofte wil doen aan me. Is dat je eerst mij belt en eerst met mij in gesprek aangaat voordat je de knoop doorhakt. Um, want dan kan ik je misschien helpen om dat perspectief te zien. En um, nou ja, dat, dat is zeg maar een type afspraak wat vaak redelijk te maken is. Um, en daardoor heb je in ieder geval meer tijd om met name die laatste stap te gaan zetten. Zoek die professional erbij. Zoek een professional en desnoods zonder je kind. Als dus je kind niet mee wil gaan, dan ga jij zonder je kind naar een professional. Met de vraag, wat kan ik nu doen? Dus ja, wat ik al zei, hè, niet het meest inspirerend, maar het is wel fijn om even een aantal dit, uit, dit soort uitgangspunten gedeeld te hebben. Zoek er hulp bij, maar, maar het helpt toch om er van tevoren over nagedacht te hebben. Als we naar die verslaving kijken, dan zijn de twee meest geziene verslavingen die ik voorbij zie komen. Aan de ene kant gaming en aan de andere kant drugs. Drugs, nou ja, zoals iemand ooit hmm. mooi tegen me zei, door heel veel te blowen kan ik er gewoon een soort van 10 tot 15 IQ-punten afblouwen en dan is het leven beter te doen. <laughs> en gaming, want dat is een controleerbare, begrijpbare wereld waarin ik succesvol kan zijn, die veel minder complex is dan de echte wereld. En misschien ook minder oneerlijk, want hier kan ik tenminste mijn ideeën omzetten naar de praktijk en dat lukt me in de echte wereld niet door alle regels die daar gelden. De vraag bij verslaving is altijd, kun je functioneren zonder? En als je zegt, ik ben niet verslaafd, nou, dan kunnen we het ook wel drie dagen zonder doen. Dan kunnen we drie dagen zonder drugs doen. Dan kunnen we drie dagen zonder spelcomputer doen. Dus laten we maar gewoon lekker. Dan gaan we een weekendje ergens in een huisje in het bos zitten. En dan nemen we geen telefoon en geen computer mee. Als je niet verslaafd bent, tuurlijk, ik baal ook als ik mijn telefoon een paar dagen niet heb. Maar daarna ontspan ik weer. En ik kan er vrijwillig voor kiezen om dat te doen. Dus nou, dan weet ik dat ik er niet echt zwaar aan verslaafd ben. Nou, de vraag is, lukt dat? En nou ja, de vraag is ook een beetje, wanneer heb je het voor het laatst niet gehad? Ik heb net een tiendaagse daagse gedaan, dan moest ik 11 of 10 dagen lang mijn telefoon inleggen, wat ik oogst met plezier deed, daar was ik blij mee. Um, maar tot terugdenkend, de laatste keer dat ik meer dan 2 of 3 dagen mijn telefoon niet gehad heb, is echt nou ja, misschien wel 20 jaar geleden of 15 nou ja, jaar geleden, dat ik de vorige keer die meditatieretraat deed. Dus nou ja, dat is een interessante vaststelling, dat nou, sommige dingen wel echt een deel van je leven worden. En het is zoeken naar dat je niet verzuipt in rationalisaties. Als je bijvoorbeeld naar gaming kijkt, dan wordt er best wel vaak de rationalisatie of de uitleg nemen, maar je leert er ook heel veel van. is waar. Serieus, een aantal van de basisvaardigheden die ik als ondernemer nu heb, heb ik geleerd in simulatiespellen toen ik klein was. Dus ik moest een thema pretpark runnen en ik moest een of ander uh, transport imperium moest ik runnen en zo. Maar dat heeft me gewoon echt basisdingen over de economie geleerd, Het inkopen, investeren, terugverdienen en dat soort dingen, welk tempo doe je dat. Um, maar de vraag is, zeg maar, dat is misschien in je eerste uur zo, in de eerste tien uur, misschien in de eerste honderd uur zo. Maar als ik eenmaal de honderd uur op heb zitten en dan ga ik er nog 2.000 uur in stoppen, dan is de vraag of dat daadwerkelijk is wat er aan het gebeuren is. Um, nou, test dus met regelmatig of je kunt zonder en ga gezamenlijk gezonde grenzen stellen. Weet je, en focus vooral op wat je wel wil. Ik wil dat je buiten komt, wil dat je gezond eet, dus laten we dat een plek geven in je leven. Als die grenzen niet gerespecteerd worden, als je daar geen afspraken over kunt maken, dan wordt het echt tijd om een professional te zoeken. Want het is maar zelden dat ik meemaak dat als je in een vroeg proces zegt: hé, hey, laten we het bijsturen, en dat bijsturen lukt niet op een normale manier, dat in een later proces het zichzelf oplost. Dus ik zit wat meer aan de vroegere dan de later kant. Nogmaals, hierin zitten we wel een beetje in een spanningsveld, uh, waarin ook een aantal professionals het echt ontzettend niet met mij eens zijn. Uh, die zeggen: we moeten veel meer de focus hebben op die autonomie. Kinderen lossen het zelf op. In mijn ervaring is er een klein deel dat dat kan maar een vrij substantieel deel dat er niet uit kan komen. En daar, daar hebben zij onze hulp bij nodig. Depressie, maar een aantal van de kenmerken, zijn twee weken uh, aaneensluitend, somber, neerslachtig... En, en een gevoel van waardeloos zijn en uh, ongecontroleerde heilbuien... Wat voor aanpak kun je daarbij hebben? Nogmaals, we hebben echte depressie, gaan naar een professional toe. Maar als je een kind een beetje weg ziet zakken, bijvoorbeeld in zo'n zomervakantie zie je dat soms gebeuren. Dat een dag-nachtritme begint om te draaien en dat soort dingen. En dat nou, iemand steeds verder wegzakt. De belangrijkste onderdelen erin zijn structuur geven aan een dag. Dus gewoon hoe laat gaan we opstaan, hoe laat gaan we eten, hoe laat doen wij alle verschillende dingen. Zorg dat je een beetje op tijd opstaat. Zo'n omgekeerd dag-nachtritme zorgt gewoon dat je weinig zonlicht krijgt en weinig buiten komt. Dat helpt vaak niet. Zorg dat je elke dag naar buiten gaat en beweegt. Uh, zorg dat je gezond eet en op tijd naar bed gaat. Nou, die basisstructuur helpt een hoop. De meeste kinderen komen daar zelf niet zo goed uit. dus nou ja, Zeker ook bijvoorbeeld bij thuis of in vakanties. Daar nou, raad ik vaak aan om een afspraak te maken. Weet je wat? Ik ga echt niet je hele dag controleren. Dat je de hele dag doet wat je moet doen. Maar ik wil samen met jou de eerste 2,5 uur van de dag doen. Dus we staan samen om 8 uur op. Daarna gaan we samen ontbijten. Daarna gaan we samen wandeling maken. Gaan we samen boodschappen doen. En dan ben je om half elf weer klaar. En dan doe je verder met de rest van de dag wat je zelf wil. Maar nou, dan hebben we in ieder geval die basisstructuur een plek weten te geven. En ik wil dat je bij het avondeten bent ofzo. Nou, dan kun je in ieder geval een basisstructuur aanbieden. En nogmaals, haal er professionals bij op het moment dat je dat echt niet lukt met je kind samen. Dus, nou ja, ik heb het nu al duizend keer gezegd, maar ik wil het echt benadrukt hebben. Ik ben geen dokter en ik speel er ook geen op het internet. Haal er professional bij, haal er hulp bij. Um, deze modules zijn vooral om het wegglijden te voorkomen. En in ieder geval een aantal tools aan te bieden. Maar ga daar niet zelf mee aanklooien. En elke stap dat je dieper komt, elke stap dat een kind verder wegstapt, wordt het exponentieel lastiger en gaat het langer duren om het op te lossen. Weet je, Een maand langer wegzakken in een de depressie is over het algemeen misschien wel twee maanden langer bezig zijn om er weer uit te komen. Um, dus je helpt er ook niet mee. En dat, dat is wel zoeken, maar probeer te vertrouwen in het systeem. En ja, er zijn echt waardeloze psychologen, psychiaters, uh, uh, zorginstellingen. Ik heb ze zelf ook meegemaakt. Maar dat betekent niet dat ze allemaal slecht zijn en dat betekent ook niet dat er niet iets te halen is. Hij nou, heeft twee specifieke tips, uh, twee experts in Nederland, eentje helemaal in het zuiden en eentje in het noorden. Um, Mia Frumo zit in het zuiden in Vught met haar praktijk samen met een aantal collega's. Esther Rolfsema zit helemaal in het noorden van het land, in haar eigen praktijk begonnen, psychiater gespecialiseerd op gebied van hoogbegaafdheid. is ook een netwerk begonnen, kennisnetwerk, um, psychiaters, uh, psychiaters voor hoogbegaafdheid. Dus, nou, Dat zijn even een aantal plekken waar je professionals kunt vinden die zich heel specifiek gespecialiseerd hebben in dat thema van hoogbegaafdheid. We komen we alweer bij de vijfde module en dan komen we bij het vijfde of vijfde, vijfde spoor eigenlijk en dan komen we bij bewust ouderschap. En bij bewust ouderschap wil ik eigenlijk stilstaan bij het feit dat je het niet in je eentje hoeft te doen. We hadden net over het feit dat uh, je kinderen, dat je niet, meestal niet één kind hebt, maar dat je met meerdere kinderen om moet gaan, maar je hoeft het ook niet in je eentje te doen. Dus uh, ik ga zo meteen met de, de drie cirkels van opvoeders komen, van welke drie niveaus zijn er. We gaan kijken hoe ga je daarmee afstemmen en daar ga ik een, een management communicatiemodel model bij gebruiken. Dus Kijkend naar je groepen, omschrijf ik meestal drie cirkels. De eerste zijn de primaire opvoeders. Misschien ben je dat in je eentje, misschien ben je dat samen met iemand anders... ...of met z'n tweeën of met z'n drieën of zelfs met vieren. Dat zijn mensen die echt nou, heel structureel inspraak hebben in... ...hoe gaan we opvoeden, hoe gaan we dat doen, hoe gaan we dat aanpakken. Dan heb je de tweede cirkel, dan is dat is regelmatige steun. Misschien dat je ouders of je schoonouders een dag per week doen. Of dat je een oppas hebt die vier dagdelen per week komt of wat dan ook. Nou, Die zijn dus daar structureel betrokken. Dat ze, nou ja, ze niet, zij bepalen niet de waarde van je opvoeding bijvoorbeeld, maar ze kunnen wel inspraak hebben, want ze kennen je kinderen heel erg goed en kunnen vertellen, hey, dit kunnen we wel doen, dit kunnen we niet doen, hier kunnen we bij helpen. En de derde laag zijn meer incidentele mensen, mensen die meer op afstand staan. Mensen, weet ik veel, de, de, de muzieklesjuf of zo, of de sportclub of wat dan ook. Allemaal mensen die je kort uh, begeleidt. En de vraag is eigenlijk, wat moet elke groep dan weten en welke besluit moet je nemen? Nou. Hoe ga je afstemmen met die groepen? Dus het managementmodel dat ik bedoeld heb, euh, of beloofd heb. noemen ze het het Raki of het Arki-model. En het staat voor de eerste letters. De eerste is, er is iemand accountable. Er is iemand eindverantwoordelijk. Nou, dat ben jij als ouder, als, als bevoegd gezag, zeg maar, over je kinderen. Als wettelijk vertegenwoordiger, uh, ben jij eindverantwoordelijk en mag jij de keuzes maken. Deze school of deze school, deze begeleiding, deze begeleiding. Je bent eindverantwoordelijk. Je hoeft het niet allemaal uit te voeren. Want, nou ja, je voert bijvoorbeeld niet de school uit. Dus daar kun je bij twee niveaus responsible. Dat is degene die op dat moment iets uitvoert. Dus je, jij bent accountable voor het kiezen van de school. Daar is de school verantwoordelijk voor het uitvoeren van. Of voor, nou ja, goed, dus je bijvoorbeeld met je schoonouders... Je kiest om kind, je kind naar je schoonouders te brengen. Maar die zijn wel verantwoordelijk gedurende de dag... en gedurende het moment dat ze erbij zijn. Vervolgens heb je mensen die consulted moeten worden. Waar je input aan vraagt om te kijken van hoe komen we nou tot een goede keuze. En uiteindelijk heb je een aantal mensen die informeert. Die geeft je alleen informatie. Nou, als we dat op die drie cirkels gaan toepassen. Dan um, zeg je eigenlijk met die eerste cirkel. Nou ja, daar ben je accountable en meestal responsible. Dus met eindverantwoordelijk en je maakt keuzes. Dus het plan wordt gemaakt door jullie. Daarna hebben we de mensen in die tweede cirkel. Die, die dagdelen, dagen met je kinderen zijn. Nou, die zijn een deel van de tijd responsible. En moeten dus ook consultant worden. Als jij zegt, nou ik wil een andere vorm van begeleiding gaan doen. Ik heb in de opvoedvaardig training dit en dit en dit geleerd en dit willen we gaan doen. We willen anders met schermtijd omgaan. Wat vinden jullie ervan? Nou, Consultant, dus je komt met een idee en dan geef ik graag je feedback. En je hebt informed. Dus, nou oké, okay, we willen graag mededelen aan jullie dat het medicatieschema veranderd is. Wie gaat er niet over? Je mag er niet eens iets van vinden. Het kan niet eens schelen wat je ervan vindt. Maar ik ga je wel laten weten dat het gebeurt. Want het is belangrijk dat je op de hoogte bent dat dit kind medicatie krijgt. Dus wat voor onderwerpen zitten erin? Je hebt de niet to know onderwerpen, inderdaad, medicatie of allergieën, zaken rondom veiligheid, contactpersonen, wie moet je bellen op welk moment. Nou, daarna zijn de good to know onderwerpen, schermtijdafspraken, hobby's, wat zijn gewoonten, eigenschappen, bijvoorbeeld ook wanneer zoekt een kind de grenzen op. Dus nou, dat zijn onderwerpen, zeg maar, waar je het over kunt hebben. Nou, wat je dan gaat doen is, je gaat dat afstemmen met je primaire cirkel. daar ga je je keuzes maken, wat, wat, wat, hoe zit dit in elkaar, welke keuzes maken we hierin. Daarna ga je de ...consulting met de tweede cirkel, dan ga je het aanbieden aan de tweede cirkel... ...en zegt, nou dit hebben we bij elkaar, maar wat vind je ervan, kunnen we dit verbeteren? En daarna als dat af is, dan ga je het delen en ga je het informen met de derde cirkel. Dus, wat ga je nu doen? Je maakt je lijst van de eerste cirkel... ...je lijst van de tweede cirkel en je derde cirkel... Met die eerste cirkel, met die primaire opvoeders, ga je je A4'tje maken. Ik maak meestal een A4'tje, stel ik voor, met relevante info. Vervolgens ga je naar die tweede cirkel toe en dan vraag je feedback erop. Hey, wat kunnen we hieraan verbeteren? Wat kun jij hieraan doen? Wat kunnen we hiervan leren? En dan ga je naar die derde cirkel toe en dan zeg je, nou oké, okay, dit wil ik graag met je delen. Dit is belangrijke informatie die jullie ook nodig hebben in dit proces. Nou, zo komen we bij het laatste spoor uit. Vanuit jouw kracht naar je kinderen, of zelfzorg noem ik het ook wel. En dan gaan we het een beetje hebben over de olifant in de kamer. En dat is uh, jezelf. Want we hebben het nu al nou ja, intussen 9,5 uur over hoogbegaafdheid. Of nou ja, als je alle onderdelen hebt gekeken, nog veel meer. Maar we hebben het over de hoogbegaafdheid van je kind. Maar hoe zit dat bij jou? Want hoogbegaafdheid heeft een sterk genetisch component. Ik geloof dat 50% van die IQ wordt bepaald door het IQ van je ouders. En zelfs bij Nature of Nurture, als jij zo'n rijke omgeving hebt weten te bieden, dat dat bijdraagt, nou, dat zegt dan ook weer iets over je eigen talent. Maar dan ben je ook een rolmodel. Want als jij degene bent, die zegt, nee, joh, hoogbegaafd en hoogbegaafd, nee, dat ben ik niet, en ik geloof er niet in, en weet ik wat, nou ja, wat voor beeld geef je dan je kind mee over hoogbegaafd zijn? Even erg trouwens, aan de andere kant. Als jij een soort van net, onder, sommige mensen die hebben net ontdekt dat hoogbegaafd zijn, en die zijn zo overweldigd dat alles gezien wordt in het frame van, nee, maar ik ben hoogbegaafd dus. Daarom begrijpen mensen me niet. En weet ik wel, het is soms vanuit een externe locus of control of wat dan ook. Um, wat heel goed is voor jezelf, maar dat kan als rolmodel voor je kind niet altijd een bijdrage leveren. Nou en um, daar zit ook een risico van projectie in. Want misschien ben jij vroeger gepest en vroeger vond je school heel erg saai. Um, maar je kind wordt helemaal niet gepest en school is helemaal niet saai. Maar toch omdat jij dat ervaren hebt, zo ga je ook met een signaaltje ziet van hey, het verveelt zich, dan projecteer je daar je eigen ervaring op en dan maak je het heel erg groot. Soms is het ook daadwerkelijk zo. Dan heb jij het slecht gehad en heeft je kind het slecht. Maar soms ben je dat zelf aan het toevoegen, is het helemaal niet wat er daadwerkelijk vanuit je kind gebeurt. Nou, er is natuurlijk ook gewoon de mogelijkheid dat je niet hoogbegaafd bent, dat je misschien zelfs getest hebt of vast hebt gesteld. Maar nou ja goed, dan kun je eventueel deze module laten. Maar ik denk dat het toch interessant is om er eens over na te denken. Want toch even die recap, hè, Want we hebben het altijd over de kinderen gehad, maar pas nu eens op jezelf toe. Is hoogbegaafdheid iets? Is het eigenlijk überhaupt relevant om te weten of je hoogbegaafd bent? Of je een IQ hebt van 128 of 135? Nee, nah, maakt echt geen zak uit. En je wordt ook geen betere mens van hoogbegaafd zijn. Je wordt niet een belangrijker mens van hoogbegaafd zijn. Je wordt niet. Weet je, het hoort er gewoon allemaal bij. Aan de andere kant, die eigenschappen, dat hele Dabrowski-verhaal bijvoorbeeld, dat is misschien wel op je van toepassing. Zowel op jou als bij je kinderen. En is het dan relevant? Nou, en meerom niet of je hoogbegaafd bent, maar wel of je je herkent in die verschillende factoren. En kun je dat een plek geven? Kun je dat accepteren? Ik heb um, een vriendin gehad die gewoon echt blokkeerde op de mogelijke vraag dat zo hoogbegaafd is. Dat zei van ja, ik herken eigenlijk alles wel wat je zegt. Maar om daarover na te gaan denken en om daarop te reflecteren. Nou ja, er zijn zoveel pijnlijke besluiten die ik in mijn leven heb genomen. Dat ik, ik weet niet of ik nu bezig kan met die vraag. Dus dat is wel, nou ja, best heftig. En wat ik wel zie is dat een heleboel volwassenen en zeker overgaven dan heel slecht zijn in statistiek. Want als jij vaststelt dat je in een gemiddelde vergadering van, van 20 mensen, dat 19 van die mensen beneden gemiddeld intelligent zijn, en je dat je hele leven denkt, ja, 95% van de mensen zal niet beneden gemiddeld zijn. Dat zegt dat jij bovengemiddeld bent en je weigert dan, zeg maar, die, die, die lijn van het gemiddelde, dat werk op het gemiddeld zetten, Maar dat zet je op je eigen niveau, omdat je gewoon besloten hebt dat jij gemiddeld bent. Maar is dat wel waar? En zie je zelf, door zie je zelf dingen. Zit je vaak in een vergadering, dat je denkt: Ik weet al precies waar je het heen gaat. Jij gaat dit zeggen, jij gaat dit zeggen, jij gaat dit zeggen. En dit is waar we er niet uit gaan komen. Of dit is waar we er wel uit gaan komen. Terwijl al die andere mensen, die zitten daar gewoon echt, weten nog niet wat er gaat gebeuren. Um, leef jezelf met intensiteit. Al die verhalen die je verteld hebt over gevoeligheid met spullen of met geluiden, of decompressiteit nodig hebben. Of peer peer contact, dat je het fijnste voelt als je andere intelligente mensen hebt die je eindelijk je begrijpen. Nou ja, en de vraag is even: wat is het effect van. Erkenning aan de ene kant en wat effect van overfocus op de andere kant. Dus bij deze huiswerkopdracht ga zelf zitten. Ga zelf 30 minuten zitten schrijven als je in je eentje bent, of praten met een partner aan de andere kant als je, uh, als je het met iemand anders kunt doen. En ga ik je even een specifieke opdracht geven? Dat noemen ze de Windtunnel-opdracht. Heb ik ooit van Win Wenger, een van de creativiteitsguru geleerd. Het doel is om te gaan zitten en te schrijven of te gaan zitten en te praten zonder onderbreking. Dus de ander gaat jou ook niet vragen stellen of zo en wat je zult merken is dat vaak de eerste 15 minuten gaan heel erg makkelijk maar daarna raak je verhaal op. Nou dan wordt het interessant want dan ga je jezelf dwingen ik weet even niet wat ik moet zeggen ik blijf maar doorpraten maar ja het is eigenlijk wel gek want toen ik elf was toen heb ik inderdaad een plusklasmapje gehad en daarmee ben ik op pad gegaan. Oh ja was, hoe, hoe was dat eigenlijk nou oh ja daar heb ik eigenlijk heel lang niet aan gedacht en nou ja dan ga je daarover verder vertellen dus juist, nou, hij noemde het de flounder around and dig stage, dus de, de soort van de rondzoek- en uiteindelijk graaffase, nou, daar kun je de meest interessante en meest diepgaande dingen ont, uh, vinden. Ga feedback vragen aan je omgeving. En overigens, al 30 minuten schrijven, het gaat zo over ik en hoogbegaafdheid nu. Dus ben ik nu hoogbegaafd en ik en het verleden? Was ik ooit hoogbegaafd? Sommige mensen denken: nee, op school was ik nog hoogbegaafd, maar daarna ben ik het kwijtgeraakt. Hoogbegaafdheid niet echt kwijtraakt. Dat is echt heel zwaar, <lacht> hersentrauma hebt gehad. En ga feedback vragen aan de omgeving. Ga gewoon een aantal mensen die jou goed kennen, privé en zakelijk, vragen: nou, vind je dat ik beneden gemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld intelligent ben? Vind je dat ik beneden gemiddeld of bovengemiddeld intens ben? En ik ben bezig met training rondom hoogbegaafdheid voor mijn kinderen. Hoe kijk jij naar hoogbegaafdheid en naar mij? En kijk eens opnieuw de video's helemaal uit het begin. Uh, vanuit BASHB over het zijnsluik en over die embodio's. Herken je die bij jezelf? Zijn die dingen op jou van toepassing? Nou, Dat zijn wel interessante vraag om echt voor jezelf te bezig te zijn met die vraag van... Ja, weet je, hoe pas zo'n begaafdheid bij mij was? Hoe natuurlijker jij er een plek aan kunt geven, hoe natuurlijker voorbeeld jij voor je kinderen bent hierin. Zo, nou dat was alweer een enorme doorlooptijd... Um, Kennis en kundebegaafdheid. begaafdheid. kijken naar nou ja, hoogbegaafdheid, moet je nou in een aparte klas zitten of niet, is het peergroup contact nou belangrijk. Opvoedvaardig, je doet het niet um, met één kind, maar je hebt meerdere kinderen. Hoe ga je balanceren? Het tussen balanceren? Ik begrijp van toptalent. Het verschil tussen technisch toptalent, uh, evolutionair of revolutionair of innovatief talent. Nou, Zij krijgen het doel bijzonder: natuurlijk een bijzonder inspirerende muren over het vastlopen. Maar het wel belangrijk dat we het daar samen over hebben, um, bewust ouderschap. Hoe doe je het met die verschillende cirkels van opvoeders? En uiteindelijk zelfzorg vanuit jouw kracht naar je kinderen. Kun jij je eigen hoogbegaafdheid omarmen? Als je niet hoogbegaafd bent, is geen probleem. Een niet-hoogbegaafd kan ook ontzettend goed hoogbegaafde kinderen opvoeden. Maar het is wel belangrijk om eerlijk en open te zijn over jouw relatie tot hoogbegaafdheid. Dus, nou ja, dat was eigenlijk weer het hele spoor. Wil je meedoen met uh, Opvoedvaardig, als in het jaarprogramma, in plaats van dat je nu vier of vijf minuten krijgt, dat je drie kwartier krijgt over een bepaald onderwerp, zeg maar, en misschien zelf begeleiding kunnen krijgen, nou ja, meld je dan bij ons, ga naar opvoedvaardig.nl, kijk naar de mails die we gestuurd hebben, want uh, nou ja, we starten weer en we zijn nu aan het kijken of we doorlopend kunnen starten, in plaats van in losse blokken. Dus, nou ja, laat dat vooral weten als je dat interessant vindt. En nogmaals, hè, ga het doen. Het is geen theoretisch verhaal. Je hebt er niks aan om encyclopedie encyclopedie te worden in de hoogbegaafdheid. De vraag is wat ga je gaan doen in de praktijk. Ga de oefeningen doen. Ga reflecteren op je hoogbegaafdheid. Ga die drie cirkels in kaart brengen en er A4 bij maken. Ga kijken welk type toptalent je kind is. Of ga kijken, nou ja, oké, okay, mijn kind is vastgelopen. Wat ga ik met deze tips doen? Want hoe concreter je dat maakt, hoe groter de kans is dat je kind ook daadwerkelijk de volgende stap gaat maken. Nou, dank dat je intussen al negen uur hebt besteed samen met mij aan het thema hoogbegaafdheid. En dat je zo toegewijd bent aan een betere ouder van je kind te worden. Want dat wordt je daadwerkelijk. En niet in beter in de zin van dat je een goed of slecht mens bent. Maar wel dat je vaardigheden omhoog gaat, dat je kennis en je inzicht omhoog gaat. Waardoor je beter je kind kunt ondersteunen. En nou ja, dat is natuurlijk al het hoop, dat is de kern van de boodschap die ik probeer te brengen. Breng het beste naar boven in jezelf en in elkaar.